Hey hallo, ik ben Dries. Ik lees ook heel graag boeken. Ik schrijf er zelf ook. En de boekenbeurs zijn weer volop aan de gang. En het hoofdthema dit jaar zijn de strips. En omdat het boekenbeurs is, laten wij enkele jongeren en kinderen aan het woord over hun favoriete strip, Leesboek en het lezen daarvan. En als we het over de boeken willen hebben, moeten we zeker een bezoekje brengen aan Emily. Zij is een 6-jarige die graag sprookjesboeken leest. Dag Emily. Hallo. Zeg, ik kom hier eens een kijk nemen in jouw favoriete boekenkastje en jouw gezellige leeshoek. Mag ik binnenkomen? Ja. Ja? Dank u wel. Ik hey. lees de korte inhoud op de achterkant. Jij leest de korte inhoud op de achterkant van het boek? Ja. Zeg, als ik goed kijk. Zelf lezen vanaf acht jaar. Jij bent toch zes jaar. Is dat dan niet te moeilijk? Nee. Op wat wil je hier vinden of bereiken op de boekenbeurs? Wat betekent dit groot evenement voor jou? Um, ik kom hier al heel lang. Sinds dat ik klein ben, kom ik hier al naar de boekenbeurs. En um, ja, ik vind het leuk om te lezen. En ik vind het altijd tof om zo nieuwe boeken te leren kennen en nieuwe auteurs. Op wat verwacht jij van de boekenbeurs? Dat dat heel tof is. Ja? Ja. Lees jij dan wel graag strips? Ja, dat lees ik graag. Dat lees je wel graag. Omwille van de prentjes, door de prentjes dan? Ja. Ik heb liever dikkere boeken, omdat. Ja, ik weet niet. Ik weet niet of je in 100 pagina's echt een heel verhaal kunt vertellen. Jeugdauteur Dirk Bracke zochten we op en strikte de toffe gasten van het verfilmde boek Black. En ik sta hier nu inmiddels bij Dirk Bracke, de bekende jeugdschrijver. Dirk, waarom koos je ervoor om te schrijven voor jongeren? Voor jongeren? Eigenlijk kwam het omdat mijn kinderen toen de leeftijd hadden om een verhaal ook te kunnen lezen. Dus. Uh... Ik ben voor die leeftijd beginnen te schrijven voor mijn kinderen, zou je, zou je kunnen zeggen. Maar toen merkte ik dat het wel klikte om voor de jongeren te schrijven. En dan blijf ik verder blijven doen. Mijn kinderen zijn wel volwassen, maar ik ben bij de jongeren gebleven. Zeg, als je zo in de bibliotheek staat, zo, kies je dan zo ook het tekstenboek of het boek? Kijk je daarnaar? En welk boek verkies je dan? Het <laughs> tekstenboek. Of er wat gaat in het boek hier? Over sprookjes. Over sprookjes? En heb je hier een lievelingssprookje in dat boek? Ja. Ja? De zwaan met de houden peren. Over wat gaat het verhaaltje precies? Over een zwaan en die heeft trotschouwige En dan verdriet die. En dan legt haar grote bokkenpot haar, dat is een klein kindje. Amai, dat is wel een mooi vraag, maar ook een beetje triestig, hè? Ja. Leef je dan soms mee met je wel? Ja. Elke aflevering vragen we ook aan een jongere om een fragmentje voor te lezen uit hun lievelingsboek. Vandaag leest Emily voor uit het boek De Lievelingspony. Anouk en Lisse draaiden zich om en keken naar de los rijterreinen links van hen. Er waren twee andere teams bezig. Wat ze deden zag er indrukwekkend uit. De kinderen sprongen allemaal moedeloos op een groot paard en voerden ingewikkelde oefeningen uit. Rassie schriktte. En hier naast mij staan ook de regisseurs van de verfilming van het boek Black van Dirk Brakke. Waarom koos jullie voor om een boek van Dirk Brakke? Eh, geschreven voor jongeren te gaan verfilmen. Nou, ja, ik, las, ik las dat boek Black toen ik uh, filmstudent was en ik dacht: wow dat is de shit van de eeuw. We moeten daar ooit onze eerste film van maken. En ik, ik heb dan een boek zo aan hem gegeven. En, uh... Ik heb de shit dan beginnen lezen en ik had zoiets van: what the fuck? Daarmee gaan we onze eerste langspeelfilm maken en daarmee gaan we de grote prijzen winnen. Oké, okay. dankjewel weet wat te doen naar de film gaan kijken het boek van Dirk Brak lezen en ik zie jullie graag terug in de volgende aflevering.